En hallo mensen van en Ik ben hier, samen met Mdiel, alweer. Um, dit gaat over de top 10 raarste... Ja, ...raarste... Vers, ...top 10 verschillende lachen tijdens mijn foto of wat er dan ook momenten. Oké. Okay. Dan beginnen we bij 10. Dit de, de, um, is de foto waar meiden meestal gebruiken tijdens een vel, selfie. Dat is dus meestal een duim en vuist tegen hun mond aan. En dan kijken ze heel erg zwoel zo screenshots, kom maar, maar aan. Fuck jullie. Nummer 9, dat is ook hetzelfde wat Miley veel gebruiken. En dat is meestal zo. Maar dat gebruiken jongens soms ook. Ik bedoel, wat de fuck betekent dit? Nummer 8, ehm. Um, je hebt toch altijd, als ze op een foto vragen, dat, dat je moet lachen. Waardoor je ook je tanden ziet? Ja? Ik weet niet. Dat is best wel pittig moeilijk. Want als je dan lacht, weet je wel. Zo lachen kan nog wel. Maar zo. Dat ziet er echt uit alsof het moet, weet je wel. Ik weet het maar, joh. Wat? Als je lacht. Hallo? Ja. Nummer 7. <lacht> nummer 7. Oké, okay. was... nee, nummer... Nee, ik weet het, ik weet het, ik weet het Ik weet het niet. Dan kasmen lach. Oh, daar zijn vrouwen zo goed in, hè. Jezus, die zijn daar zo goed in, hè. Als ze boos zijn of zo, zo. <lacht> mmm, dat is zo verschrikkelijk, hè. Dat doen vrouwen zo vaak. Nou, dat kunnen mannen ook wel, maar vrouwen die gebruiken het echt fucking vaak. Nummer 6. Dat is de lach. Dat is de lach waar geen geluid uit komt. Nummer 6 is dus de lach waar geen lach uitkomt. Of waar geen geluid uitkomt. Dus dat is heel fucking awkward, weet je wel. Dat gaat dan zo. En vervolgens komt er geen geluid uit. Dat is gewoon fucking raar. Nummer 5, wel was jij maar nieuw. Jezus lach. JC's lach. Oh ja. Yeah. WTF? What the fuck? Dat is een verschrikkelijke lach. Wow. Nummer 4. De lach van Niels Ummink. <tie> Die lach... Jezus. Die lacht zo verschrikkelijk hard hè? Als hij lacht, dan komt echt gewoon. dan hoor je... Dan hoor je het in China nog steeds. What the fuck, mama. En hij lacht zo. Um, ik kan het niet eerst ja. nadoen, weet je. Hij ja, ja, lacht en dan eerst een heel normaal. En dan Hahaha. <tie> Oké okay, dan nummer 3. gaan we nu toch? Ja. Dat is de lach waar je... Weet je wel, dus als je lacht dan zou ze... Het... <tie> nummer 2. met heel? Ja. Ben jij nummer 2? De lach. Dat je gewoon maar lacht, maar terwijl die ene gast, die tijdens het feestje, ja, die gast praat tegen je en blijkbaar zegt die iets grappigs, want de rest lacht wel en jij verstond er geen fuck van. En soms vertelt wat Mediel net zei, dus ga je maar lachen, maar je had geen idee wat hij net zei. Op. Toen stortte alles in. Oké, okay, nummer 1, dat was de ergste lach die er is. Die van je moeder. Nee. Dat is heel erg, nou erg, erg is het niet, ik moet zeggen dat ik het zelf ook heel vaak doe. Lach om je eigen grap. Ik ja, doe je heel vaak, ja. Je lacht, <laughs> je lacht, je maakt, je vertelt een grap, oké? Okay? En dan lacht je als fucking enige. Dat is gewoon genoeg ook, sorry. Dus, voor je video nog goed, dan ben je niet meer abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer weer, een uh, deel van... Dat huh? was uh, boven kun je link abonneren. Boven kun je linken delen. Deel hem met iedereen. Facebook, Twitter, hype. Als er ik iemand weer: hype, bestaat niet. Dan zeg jij ja, weer: dan weet ik. Je moeder, je ja, opa, je moeder is lul. Deel het met iedereen die ook zo'n verschrikkelijke lach heeft. Of als jij nog een lach weet die nog niet voorbij is gekomen, laat het even weten in de reacties. En... Hey! Die lacht gewoon zo en dan zijn ogen heel erg knitten. In de die lachten op momenten als ze moet acteren dat ze niet moet lachen. Dat kan ook wel. Oké, okay. dus dan zeg ik uh, nou, dat is dan zeg ik maar deal. Je moeder zegt wat, doei. Oké. Okay. Mogen. Oh, Echt. Doei.